Goedemorgen en zie leuk te kijken in deze nieuwe weekvlog. Ik zit op Londen en het is vandaag zaterdag. Ik heb zo les vandaan. Mama en Rick die zijn uh, naar Zwitserland toe Bella wegbrengen. Dus ik moet nu even twee dagen op de fiets en weer naar stal. Maar nu is het tijd om te gaan rijden. Het is dus weer iets anders dan fietsen. de fiets is ook helemaal niet zo leuk, maar ja. Ik kan er ook wel een beetje van genieten. We zijn in Zwitserland. We hebben namelijk vandaag Bella teruggebracht. Wat natuurlijk wel jammer is dat ze weg is. Maar wel heel fijn dat ze weer naar haar stalletje kan. Ze heeft een hele mooie nieuwe stal waar ze gaat staan. En dat is, ga ik zo even laten zien. Maar wat ik ook wil laten zien is dat wij in Zwitserland... Waar is mijn sticker? Hier. Oh, hier. Ja. Wij hebben een officiële sticker op de trailer. Kijk, tadaa! Omdat we in Zwitserland over de snelweg willen. Ja. En dit is de box van Bel, heel erg groot, Bel zal je niet verdwalen, ze kan lekker naar buiten, naar uitloop en hier hebben we Chessie, is ook mee, ja, die is ook mee hè. Nou, jullie zien er bijna niet meer, maar Bel staat weer gewoon op de Zwitserse weide tussen de Zwitserse kruiden, gezond en wel in de Alpenlucht. Hoi, is maar. Dinsdag over woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, ook vier dagen heb ik een En de graden gaat heel hard. Ik heb voorlopig vaartuin al gezien, geen heeft het al verteld. En ik moet 9 voor 1. Um, Blondie vond het heel leuk om te gaan spuren. Dus dan doe ik er meteen dermacontrole van Vitals zo op. Want daarna stopt ze ermee. En er staat ook een fiets, dus die mag ik ook weer gaan wassen. Want ik heb vannacht geen plek in gehad, omdat er geen fiets zijn. Dus nu zit ze er heel onder, dus het is helemaal top. Maar goed, om al het geklagen heel om haar staart. Um, ik heb zo les. Mijn moeder is naar het visioen. Corona moet gebalanceerd worden. Soms viert ze ook stukjes naast zich staart op. En dan wordt het spul ook op. Dat is weer heel interessant stukje. Ik heb liever gewoon dat alles heel houdt. Ik snap dat ze kriebel heeft, maar. Doe maar gewoon dit, zeg maar. Kijk, je ziet het niet heel erg. Nou ja, ik wel een beetje. Maar het loopt wel netjes over zo. Dus het is te doen. Goed, zijn achterbenen Eh, ja, Dat. Voel je dat? Dat mag niet. Nee, hier blijven. Zo ja. Kijk, en jij veert wel mee met je hand, hè? want we hebben dat filmpje vorige week gezien. Dus jij bent daar wel los in je arm. Zo ja. Jij veert daarmee, want die hals maakt wel beweging. Zo ja. En dan doe je hier straks uit aandraven. Heel geconcentreerd, achterbeen eerst en je denkt alleen maar recht. Hoe rechter, hoe beter. Uh, recht. Zo, hierop. Je wordt niet boos, maar je blijft wel eraan zitten totdat je je zin krijgt. Zo, verbinding houden, verbinding houden, toch je been eraan houden. Zo, en dan ga je, je ringvinger hou je even zo en dan begin je met je schouders te ontspannen. Zo, en dan doe je eigenlijk, kijk eens, dus je hebt daar, sorry, de verbinding. En het is nog even moeilijk, laat dan niet meteen alles los, maar begin schouders los, armen los. En als die los kunnen, dan laat je die ringvinger ook weer los, snap je? Kijk, ja. en als je dan weer zo doet, dan is heel je hand weer van positie veranderd. Ja, alleen ik weet niet hoe ik mijn schouders los kan. Oh, je hebt toch aangespannen, ontspannen. Aangespannen, ontspannen. Toch? Kan jij dat ook? Nee. Span eens je spieren aan. En laat ze nu eens los. Dan kan oh, jij ook, zien dat? Het? het blijft aangespannen. Ja, maar dat is, e dat is even... ook net als met haar met die achterbenen, is dat jouw stukje. Maar jij kan ze wel aanspannen en je spieren loslaten. Ja. Toch? Een soort knijpen en niet meer knijpen. Dus als je daar dus die verbinding hebt en het wordt dus even wat strakker... begin dan eerst weer met je arm los te laten... en dat je niet meteen je hand losgooit. Ja. Want dan heb je haar dus even verteld of begeleid waar je naartoe wil... en dan laat je daarna je teugel weer los. Begin dan dus met je lijf los te laten, je elleboog, je onderarm. als dat kan, dan komt die hand en die ringvinger ook weer. Zo, ja. Goed zo, heel goed. En zeker even, weer deze week, extra gedisciplineerd met het oog op zaterdag. Hoe, hoe duidelijker we dus eventjes hierop zijn, hoe beter we zaterdag kunnen zijn. Ja. Twee teugels. Twee teugels, Zo, Niet links, niet rechts. Zo, hup. Zwart en wit, net als je shirt. Fluister maar in de oor dat ze volgende week in het bos mag rijden. Zo, keurig. Terug naar de draf tussen de C en de H. Dus als je terug naar draf gaat, toch met je kuit eraan. Want ze mag niet voorovervallen. Ja, super. Tempo van jou, tempo van jou. Heel erg goed. Grote volte bij de A. Hals laten strekken. Wordt hier toch wel blij van. Goed zo, keurig. Heel mooi. En ook nu, hè. hetzelfde met die middenstap. Hoe langer de hals, hoe losser de rug, hoe langer de hals, hoe losser de rug. Zo, ja, echt durven los te laten. Dat is met halstrekken altijd een beetje een middenstap. Je moet durven die hals vrij te laten. Ja, daar. Dat wordt halstrekken, Tess. Goed zo. Teugels op maat. Met je been erbij. Dus jij zegt meteen: achterbenen erbij, teugels op maat. Nou, Tempo van jou: traag licht rijden. Achterbenen naar voren, twee teugels in verbinding. Achterbenen naar voren. Twee teugels in verbinding. Goed zo. Afwenden bij de C. Recht naar de A. Goed zo. En omdat jij constant bezig bent met dat achterbeen, is zij dadelijk ook in staat om mooi die hals op lengte te houden dan die neus op de loodlijn. Zo. Ja. Zonder dat iemand ziet dat jij steeds schakelt. Kijken. En recht. Niet half, recht. Maar dat is dus eigenlijk dat je hoge cijfers rijden op het moment dat je door de week het voor een 15 voor elkaar hebt. Kijk, en een, zeker een 8 en zeker een 9 is natuurlijk eigenlijk alles. Een 8 moet je zeg maar zien in de dressuur als een 10. En een 9 moet je zien als een 11. Dus zorg dat je thuis alles voor een 12 traint. Nou, dan krijg je een 10. Toch? Ja, zo zit dat. En daarom is het dan ook belangrijk, hè, nu ook weer deze week, dat jij je hersenaalvast een beetje voorbereidt. En overal zegt, dus in jouw hoofd zeg je, oh ja, ik moet zo meteen bij M, enkele passen midden eraf. Dus voor de M zorg ik, geeft die genoeg na, is die aan mijn been. Bij de M, of een beetje zo, halverwege bij de M, rijd ik eerst een beetje terug. Voel ik of ik een beetje de straalmotor aan kan zetten. Dan rijd ik niet midden eraf, maar dan rij ik midden eraf, dan ga je zeg maar... In jouw hersenen rij je midden eraf alsof je op Totilas zit. Snap je? Ja. En dan ook weer terug. En al denk je alsof je passage aan het rijden bent, verwarm je hersenen daarop. Dan kent het toch? Ja. Dan kent dat meevallen. Ja. Maar zo, want weet je wat het is? Als jij terugrijdt in je gedachten. Kijk eens wat hier gebeurt: nee, mijn de... bekken gaan ook achterover. Ja. Want dan moeten die van haar ook. Dus op het moment dat ik dus mezelf voorbereid op... Kijk, als ik natuurlijk mijn proef doe voorbereiden, dan denk ik, oké, okay, het dingelingeling krijg ik dan. Oké, okay, aan mijn been, terug, ik ga passageren. Hoef ik helemaal niet, maar dan zit ik alvast een beetje hier met mijn benen eraan. Ik ga passageren, ik kom afwenden bij de A. Zo, bam, bam, bam, we komen binnen. Maar als ik mezelf daarop voorbereid, dan is die proef, ga jij dus ook al een beetje zo rijden. In plaats van dat je denkt, we gaan proef 6 rijden. We hopen dat alles goed gaat. Ja. Nou, dan gaan we voor alles een vijf halen. Ja. Snap je? Ja. Goed zo. Nou, succes hè, deze week. Ik heb net les gehad samen met Blondie. Dat was weer een hele interessante les. We hebben weer veel gedaan, want we zijn nu natuurlijk aan het trainen het NK. Dit was de één laatste les daarvoor. Dus het is nu gewoon even hard doorwerken. En dan. Rijden we alles voor een 15 en dan in de proef kunnen we een 8 en een 9 rijden, dus <laughs> best lastig. Ook stuurpijn in mijn rug, mijn benen, alles, maar het gaat goed komen. Blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden. Kijk waar je naartoe gaat, hè, zodat je goed voelt wat er onder je gebeurt. Keurig. Nou, kun je op het rechte stuk weer even wat schakelen. En dan rij je bij de F nog weer een keer zo'n volte. Goed, zo. Door de hoek. Heel goed. Recht. Door de hoek. En weer zo'n volte. En ruim. Ietsje minder stelling. Ietsje minder stelling. Zo, ja. Ja, doe maar nog een keer. Dat is goed. Dat is goed. Recht, recht, recht. Met je been. Blijf het achterbeen naar voren drijven. Zo, ja. Goed, ja. Zo, ja. Ietsje rechter, ietsje rechter. Ze hebben net te veel stelling links. Zo, ja. Ja, goed zo. Vind ze ook moeilijk. Hou recht. Zelf iets meer op je linkerbeugel steunen. Goed zo. Hou verbinding. Niet te veel in willen spelen. Hou recht. Afwenden bij de C. Recht naar de A. Zo, ja. En kijk in die spiegel naar die letter A. Kijk in de spiegel naar, die, uh, naar de C. Sorry. Dat bordje moet of recht achter je rug zijn of net boven je hoofd. Rechtsaf. Goed zo. Ja, en wil je eronder, dan zal de achterbeen iets meer naar voren moeten. Hè? Zo, ja. Om de hals lager te krijgen moet het achterbeen iets verder naar voren. Niet zozeer harder, dus als ze harder gaat kun je dat in je zit weer opvangen. Zo, ja. En weer laten zakken. En afwenden bij de C. Goed. Maak even een voltertje. Goed zo. Tussendoor. Goed zo. Dan ga je zo meteen. Op het moment dat je naar de A rijdt en je ziet dat je recht bent, maak je een overgang naar de stap. Uiteindelijk wil je ook halt houden. Dus je wil als je recht bent een overgang maken naar de stap... Ja, maar hou recht, hou recht, hou recht. Goed zo. Heel goed. Draaf je zo aan, ga je rechtsaf, doe je het nog een keer. Blijf recht. Zo, ja. Let op dat je naar de A toe, zeg maar ruim vijf meter voor de A, moet je al weten welke kant je op gaat. Goed zo, nog een keertje doen zo. Dus dat je even je gevoel en je oog traint, recht op die A... Kijk in die spiegel dat je recht bent en dat je dan die overgang maakt naar de stappen naar het halt houden. Zo ja. En recht. En recht. En recht. En recht. Zo ja. En recht. Goed zo. En recht. En recht. Goed zo. En recht. Met je been erbij. Met je been erbij. Met je been erbij. Goed zo. Dit is ook wat je morgen een aantal keer doet, Tess. Ik denk dat je hem hartstikke goed hebt zo. En je weet de proef uit je hoofd, dus rij hem gewoon morgenochtend nog een keertje. Wil hem gewoon morgenochtend nog een keertje rijden. En dan gewoon, hè, doe dingen maar overnieuw. Maar let op, iedere keer als je het doet, dat het beter is dan de keer ervoor. Goed zo. Ik zou het er lekker bij laten zo vandaag. Ik denk niet dat we meer moeten willen. Um, en morgen ook doe je AC-lijnen, maar niet van de A naar de C, maar van de C naar de A oefenen. Dat je gewoon oneindig, en misschien is het makkelijker ook voor jou, als dan zeg maar mama, want die is er toch vast en zeker morgen bij, zo hier een beetje gaat staan, met de C boven zich, dat je nog iets langer naar de A die rechte lijn aan kan houden. Dat je een beetje een punt hebt om naar te mikken. Want dat, dat doe je denk ik ook een beetje als ik hier sta en jij rijdt daar naartoe. Kan ook. Oh nee, als mama er morgen niet is, dan zet je pion in, nee hoor, dat is goed. Vraag aan mij voor jou, had je je proef al uitgeschreven? Ja. Stuur die even naar me toe? Ja. Heb je al een tijdschema gemaakt? Nee, Oké, okay. Geef niet. Daar heb je vandaag nog de tijd voor, stuur dat vanavond naar me toe. Ja. Bij alles wat je denkt, dat wil ik uitschrijven, van me afschrijven, uit mijn hoofd schrijven, stuur dat gewoon naar me toe. Ja. Als er dingen in je hoofd zitten, schrijf het op. Ja. Want zolang het in je hoofd rond blijft zweven, dan zit dat in de weg. Schrijf het op, dan staat het op papier. Dan hoeft het niet meer in je hoofd te zitten. En dan stuur je het ook nog naar mij, dan weet ik het ook. En dan is het een verhaal van, oh ik ben vandaag bij blondie geweest. Maakt mij niet uit. Alles waarvan je denkt, dat wil ik nog even bespreken of daar zit ik mee. Schrijf het op, stuur het naar me toe. En dan doen we daar samen nog even morgen over bellen. Ja? Jullie ja? zijn er aangewend om tests te zien en wij een stuk minder. Maar zo voor het NK heeft Tess het best heel zwaar. Ze vindt het toch wel heel spannend. Uh, ze is ook zichzelf een beetje aan het saboteren. Moet bepaalde dingen doen voor huiswerk. En krijgt het toch niet uit de vingers. Dus ja, ze slaat een beetje dicht. Ik dacht, nou dat deel ik ook even met jullie. Dat dat dus ook kan gebeuren. En dan kan ik natuurlijk met de camera erop gaan staan. maar het heeft niet zoveel nut. Ook bij het uh, lessen heeft alleen Daan even de microfoon ingehaald. Omdat Tess, ja... Eigenlijk even niet gestoord kan worden. Ik denk dat dat het goede antwoord erop is. Ik ga even muntjes halen. Dan kunnen Blondie en Pro nog op de trail plaatsen. Ik kan Tessa dus ondertussen de hapjes doen. En dan gaan we naar huis toe. Uh, Blondie die heeft nu een uh, therapiedeken op de light versie. Het is wel een staldeken. Hoe heet dat ding nou? Hoe heet die deken ook weer? Dit is de therapie turnout. hij ligt onder de zadel, Ik moet straks wel even laten zien, daar. Dat is echt een staldeken, maar dan met therapie erin. En dit is de light versie, dus die zou ongeveer overeenkomen met 50 gram. Nou, Tess is hier met Blondie bezig. Moet je zien. Daar. Ik ga even minstjes wisselen en dan vrouwen op de trillplaat, dan Blondie op de trillplaat en dan ondertussen kan Tess nog even hapjes doen. Dus jullie moeten het heel even met mij doen. Want ja, wat ik zeg, Tess is dus even niet aanspreekbaar. Het is nu donderdag, dus nog twee dagen. En dan is het zover dan gaat ze naar de hippiane. Oh. Het is vrijdag, de dag ervoor. Het gaat goed met Tess. Ik Kijk dat ze hier en daar wat in zichzelf kruidt. Maar ze is net lekker anderhalf, twee uur bij de Horst door geweest. En heeft haar heerlijk gewinkeld. Volgens mij hielp dat wel ook om te, spannen, te ontspannen. Misschien laat ze straks nog zelfs nog wel zien wat ze gekocht heeft. Ik ga op Verontje rijden, Tess gaat op Blondie rijden, die gaat de proef oefenen. Kijk hoor, hier met Blondie de proef oefenen. Ik ga erbij rijden, omdat ze anders alleen maar zenuwachtig van me wordt als ik ga kijken en filmen. Buiten, dat is ook wel lekker om gewoon zelf te rijden. Hallo schat, dus Veron en ik gaan zadelen En dan ga ik straks in de bak nog wel een stukje filmen. Nou, Tess dus zit erop. Ik is aan het losstappen. Ik zit op Veron. die gaat nu serieus allemaal dingen doen. Ik niet. Ik ben er om lekker met vrienden. te rijden. Paard en ik zijn bezweet. We hebben lekker gereden. Ging eigenlijk best wel heel goed. Uh, ik merk wel dat echt weer de bovenlijn wat gewerkt moet worden. Uh, dat ze weer meer spieren bovenop moeten gaan krijgen. Maar op zich doet ze het absoluut niet slecht. Dus daar ben ik heel blij mee. Uh, even uitstappen. Het is vrij warmpjes ineens. En... Ja, Tess is ook nu bezig met de pony. Die gaat zo nog even wassen, denk ik, want dan is die extra schoon. Dan kan ze morgenochtend nog een keer wassen en dan heb je een hele schone pony. Dus dat. Trailer aan het inruimen. Ik heb hier de cap, De moet cap zouden hier in moeten liggen. En dan uh, wordt het morgen starten. Dus heel spannend allemaal.